Van je lid. Zie ik ik middagavond iedereen. Mijn naam is staan en dat is de eerste keer dat je me nu op YouTube ziet. Met deze kap. Normaal gezien heb ik gel in, maar gelukkig heb ik die daar nog niet gedaan. vanwege dit en het, het het, het ding is met deze spel, het is zoals de meesten op YouTube het spelen. Heel frustrerend. Een deze is nu de vierde keer dat ik dat spel probeer. Op een gegeven moment. Want ik heb het vandaag gekocht en gedownload, want ik dacht: van, het kan niet zo moeilijk zijn, gelijk als iedereen het zegt. Ik raak wel iets of wat ver, maar op een gegeven moment. Is ik, zo gedanig vast dat, dat, dat het gewoon niet lukt. En ik, ben geen, ik ben niet echt een gamer. Ik speel veel op de PlayStation 4, maar in, in, in weinig op de PC. Want deze is nu een spel op de PC dat ik speel. En. Het. Het. Het, het, het, het is anders. En het, het, het. Ja. We, we gaan niet continu doen, we gaan gewoon opnieuw spelen. Want. Voilà, opnieuw. Want. Waarom ik dit eigenlijk ook gedaan? Moet ik hier dat spel terug opnieuw. beginnen? Laten we straks beginnen! Yay! Yeah. Alright. En, ik kon ook eerlijk zijn, het, ik heb gameplays gezien van andere YouTubers die dat heel gefrustreerd geraken en... Ik, ik, ik heb het tot aan de meestal gezien, dus ik weet welke addertjes dat er onder het gras zit, hè hoe ongeveer het spel nou in elkaar zit, dus je ga me op het einde helemaal van boven niet hebben met die langdurige slang, want dan val ik niet direct terug waar ik nu zit in begonnen en nee, nee dat gaan we niet doen. Dus eh, uh, ik ben al direct over die boom gerookt, dat is ook al iets, Er There's no feeling more intense than starting over. Ja dat weet ik, dat is al de vierde keer dat ik due. As I oh, Or if you left your wallet at home and oh, oh, you have to go all, back after all, spending an hour that's in the car. <laughs> if you want some money at the casino nee, nee. and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best Hier, shirt right there, and then immediately drops it. I'm if you want an over over. argument with a friend and then later discover uh, that they just returned to their original. Shut gear. up, shut up, shut, shit. Starting shut over shut is harder shut up. than starting up. <sighs> if you're not ready for that. Like, if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. All right. thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game is Jazor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Up. Ik wil het niet nog eens doen, Dus ik heb op mijn Facebook al gezet van kennen dit spel niet prijzen gelukkig. Want geloof me praat prijzen gelukkig als je deze niet speelt. Oké, oké, oké, oké. Tot hier geraak ik. Dat is allemaal geen probleem. Tot hier... ...geraak ik eerst al terug deze hangt. Zoomen, voeten het. Ah, nee, oh, oh man, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, En als ik daar over die berg terug ga, dan ga ik terug naar het begin. Allee, tot dan uh, die roeispaan. En de wil ik ook niet. Ik is mijn handen opwarmen, Want ze zijn klam. Van de zenuwen! Ja, Yep! yep. Uh. En waarom kies ik ook dit spel als eerste in gameplay voor mijn YouTube-kanaal? Ik, sna ik snap het niet. Ik had beter mijn Lego verder neergestoken. Want alles leek al, alles leek al voor een volging terug in het Ter steken. Ik kwam terug op YouTube-film gezet van dit spel. En je wordt nieuwsgierig. En je dag bewegen, hoe moeilijk kan het zijn. Stomme mower. Okay. tot hier geraak ik. Tot hier, hier, tot hier. Tot. Om je lantaarn. En ik weet dat je moet wiebelen ertussen, maar.. Zee, ik doe niks, hè. Ik doe niks. Oeh, oké. Okay. Een pot is toch goed. Kom maar. Nee. nee. Ik zeg. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Kom maar. Oh, de daar staan. Oké. Okay. Nu is mijn ding... Oh, oh, oh, oh. Ik wou rapper was dan dat ik misschien... Maar ja... Oké. Okay. Wat oh, nee, raak ik en niet verder. Ik ben al meer dan twee uur bezig en ik raak één 1,1 op 10. Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! nog een. Oh, geweldig. Mooi op de remispaan. Amazeerde ja, zeerde al een beetje? Nee, nee, nee. Ja. Ik ben al niet hier. Doe Ik Doe er niet meer naar. Ik ga er niet meer naar. Ik ga er Ik Oh, oké, rustig, rustig. Gewoon een kies in ook. Even rustig. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ja, oké, oké, ik ben al verder gerokt als anders. Dat is goed. Nee. Waarom zit ik dat ook op? Oké, okay, wacht, daar, daar, ja, oké, Muziek. Oké. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Je kunt de pot op. Oh. Ik geef het op. Nee, het is gedaan van mij. Ik geef, ik geef het op. Ik denk dat ik nu 20 minuten voor de chip. Het Wat ik geen vooruitgang heb geboekt. Ik blijf altijd op datzelfde punt zitten. Oké, okay, um, dat was het. Misschien dat er nog wel eens een tweede video van komt, maar ik zou er niet op rekenen. Ik, ik, ik, ik zeg het, ik raak niet verder dan die alantaren, wat ik zelfs niet aan kan. Dus eh. Uh, we zullen wel zien. Alright, amuseer dan nog en tot de volgende. Bye bye!